De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Het klinkt als een vrij fundamenteel punt, maar ik geloof dat er velen zijn die nog steeds afvragen of God echt met mensen spreekt. Heb jij je dit ooit afgevraagd? Vraag jij jezelf af of God ooit met jou zal spreken? Je zult blij zijn te horen dat het antwoord ja is. Tegen het eind van zijn tijd op aarde vertelde Jezus zijn discipelen, Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie zijn niet in staat om het te verdragen of om het nu te begrijpen. Maar wanneer Hij, de geest van de waarheid, komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Johannes 16, vers 12 tot 13 toen Jezus deze woorden sprak, sprak Hij met mannen met wie Hij de voorgaande drie jaren had doorgebracht. Toch had Hij hen nog meer te onderwijzen. Dit is verrassend, want ik denk dat als Jezus gedurende drie jaar persoonlijk bij mij zou zijn geweest, dag en nacht, ik alles zou hebben geleerd wat er te weten valt. Maar Jezus heeft altijd meer te zeggen omdat we altijd geconfronteerd worden met nieuwe situaties in ons leven waar Hij ons doorheen wilt leiden. Daarom hebben wij de Heilige Geest ontvangen, zodat we God kunnen horen spreken, zelfs als Hij niet fysiek voor ons staat. Door Christus en de kracht van de Heilige Geest wil God elke dag één op één tot je spreken. Hij wil je stappen voor stap leiden naar de goede dingen die Hij in petto voor je heeft. De Vader zal de gaven van zijn geest aan ieder geven wie hem erom vragen. Zie Lucas 11, vers 13. Ik wil nogmaals nadrukkelijk zeggen dat een ieder van ons God kan horen en dagelijks geleid worden door de Heilige Geest. Ben jij aan het luisteren? Tot slot, wil je met mij meebidden?